In deze video laat ik zien welke mogelijkheden je allemaal hebt bij het scherm delen binnen een online vergadering in Teams. Ik start een online vergadering, in dit geval doe ik dat via de knop nu vergaderen onder een gesprek in een kanaal. Ik zet mijn camera even uit. Je kan een onderwerp toevoegen, zodat de anderen weten waar de vergadering over gaat. En je klikt op nu vergaderen. Allereerst kan ik aan de rechterkant andere mensen uitnodigen die lid zijn van ditzelfde team, door achter de stippeltjes te klikken en vragen om deel te nemen. Ik kan hier ook andere namen toevoegen van mensen die ook in dit gesprek zouden moeten zijn. Ze worden dan meteen gebeld. Op het scherm zie je dit knopje voor delen. Op het moment dat ik dat aanklik, krijg ik een overzicht van alles wat er op dat moment op mijn laptop of pc open staat. Hier zie je dat ik het bureaublad kan delen en dat is vooral handig als je tussen verschillende schermen wil switchen. Uh, bedenk dan wel dat je uh, bijvoorbeeld privézaken zoals je e-mail of iets dergelijks eerst even moet sluiten, want dat is natuurlijk ook anders in beeld. Je kan uh, het venster, en in dit geval is dat dus dit venster waar ik nu in zit te werken, dat is Teams, <tacht> dat kan ik selecteren. En ik kan ook nog een website die ik hier bijvoorbeeld heb openstaan, kan ik, uh, kan ik kiezen of hier een OneNote bestand wat openstaat. Um, kies ik voor PowerPoint, dan zie je hier in ieder geval de meest recente PowerPoints waar ik aan heb gewerkt. Die kan ik dus hier rechtstreeks terugvinden. Maar heb ik die PowerPoint nou niet uh, hier tussen staan, dan kan ik ook nog kiezen voor Browsen. Oftewel bladeren op uh, zowel de Teams en de kanalen waar ik lid van ben. Ik kan mijn eigen OneDrive en ik kan ook ter plekke iets uploaden vanaf mijn computer wat ik dan in beeld laat zien. Ik bedenk wel bij deze opties eigenlijk alles wat hier staat, dat dat ook het enige venster is wat de mensen zien. En het bureaublad, dat is dan de manier om iets te delen als je meerdere vensters wilt laten zien. De laatste optie die ik wil laten zien is whiteboard. En whiteboard, dat is een uh, ja een, een groot, uh, oneindig groot canvas waar je met meerdere mensen tegelijk op kan werken. Tekenen, je kan er bestanden of plaatjes opzetten, je kan er notities op maken. En iedereen die in deze teamvergadering zit, kan daar dan dus ook op werken. Wil je dat nou niet als docent en wil je in de les bijvoorbeeld alleen iets laten zien, dan zou je bijvoorbeeld beter kunnen kiezen om een OneNote open te zetten op je, op je scherm. Daarna kan je namelijk ook tekenen en kan je eigenlijk ook heel veel dezelfde dingen doen die in Whiteboard kunnen. Of je kan bijvoorbeeld een programma als Paint gebruiken om. Om als je per se iets wilt tekenen en dan is dat het programma wat je op je scherm laat zien. Maar voor samenwerking is Whiteboard heel geschikt. Dus heel veel mogelijkheden om je scherm te delen en om samen te werken en om te laten zien wat je doet binnen een online vergadering in Teams.